Hoi. Oh, wat gaan we doen? Ik vertrouw dit voor geen mee. Oh, wacht even. What the holy? Huh? Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is gtr 5 elderspilivar en moor. En vandaag uh, ja, ben ik eigenlijk weer terug. Uh, ik weet... Eerlijk gezegd nog niet hoe lang ik nou precies weg ben geweest. Uh, omdat ik deze video toch wel weer wat eerder opneem dan dat ik daadwerkelijk upload. Ik moet het ook een paar redenen. In ieder geval ik ben weer terug dus laten we gewoon weer lekker de straat op gaan alsof niks is gebeurd. En zoals je ziet, ja, er is wel eens gebeurd. Het is gaan sneeuwen. En nu zullen je denken van het is misschien wat vroeg. En dat, dat kan aan de ene kant ook wel dat het wat vroeg is. Aan de andere kant had ik er eigenlijk wel zin in. In het lekker sneeuw, in het, het, het koude weer. Uh, gezellig richting Kerstmis toe, dus eigenlijk de maand laat zeggen november en uh, december gaan we toch wel met de sneeuw zijn en soms alleen sneeuw op de straat en sneeuw in de lucht en soms uh, alleen sneeuw op de straat, dus we gaan het uh, meemaken. Uh, bijzonderheden, nee, we moeten natuurlijk wel even inmelden, dat doen we door middel van F4 of F5 en dan laat hij alles in en dat gaat dan een beetje tijd kosten. In ieder geval, wij gaan lekker de auto in. En dan zetten we blauwe voor staan. Dit is dus de B-klasse. Voor de mensen die dat niet door hadden. We alleen even oranje goed zetten. En dan doe je in het middel van de O. O, O, O. Naar de 11. Um, verder iets te melden? Uh, nee. Eigenlijk niet. Ik vind de B-klasse wel erg gaaf. Ik moet even top doen. Ik moet hem even goed uh, instellen. Ja, Het is ook glad. Ik zal dus gas geven. Het is glad. Um, dus dan weten jullie dat. En uh, ja, daar moet ik dus gewoon op gaan inspelen. En uh, op anticiperen tijdens het rijden. Vorig jaar heb ik ook met de sneeuw en gladheid gedaan. Toen heb ik zelfs uh, met de contro controle gedaan. En nu doe ik dus met de... 1201, dat is 1201 12 Pardon. En nu doe ik met het stuur, dus het is wel even wennen misschien. Of juist makkelijker. Kijk, als je vol gas geeft kom je niet weg. Dus ik kan beter. Een collega vraagt om assistentie bij een verkeersstop. En ik ga hem even hier afsnijden. Kan dat? Uh, ja, op zich. Ja nee. Ik wilde hier afsnijden, maar kan dat ook? Ja zeker kan dat. Ik kom er nog eens recht achter denk ik En dan denkt de collega ook van wat in godsnaam hoe komt hij hier nou Ik laat hem hier even staan Hoi Oh nou, wat gaan we doen Ik vertrouw dit volgens mee. Wapen, Wapen laten vallen Waar is hij weer? Wapen laten vallen Laten vallen Loslaten! Laat laat los! Hallo! Laat Ja hij schiet hier op de Waarom had hij ook niet toch? Vuurlijnen collega! Collega's vuurlijnen. Oké. Okay. Ja, ik ben wel geraakt. En dat zie je ook ik, ik zie allemaal koekwaars ofzo. Ik bedoel, ja suicide bij kop en uh, suicide oh we hebben uh, onschuldige burger oh nee dit gaat uh, ons duur komen te staan suicide by kop is eigenlijk gewoon uh, met ja nou nah, is het suicide by kop nee denk ik niet suicide by zijn er mijn schrijn ah, nee, is, is letterlijk um, gewoon ja zelfmoord plegen door door een agenten te laten doen eigenlijk en dat is dan uh, door bijvoorbeeld uh, met een nepwapen op een agent te richten zodat hij jou neerschiet en in Amerika wordt het veel meer gedaan dan hier denk ik want in Amerika schieten ze dan meteen twee hele magazijnen leeg en in uh, Nederland wordt het niet zo gedaan maar wat je wel ziet um, is dat er vaak nepwapens zijn. Trouwens ik heb nog steeds die taxis niet aangepast want ik krijg je het niet Dus ze zijn, except de vorige, een van de vorige video's heb ik gezegd van uh, Ja, kijk, die motor is hier een pakken. Geen helmpje op. Snel rijden met dit weer. Zo is ook met dit weer niet op de motor gaan zitten. Um, ik zei bij de vorige video's. één van de vorige video's. Ah, nog een motor. Pakken. Uh, van, een uh, rood licht pak je erbij. Sorry, ik moet bij één verhaal blijven. Van, ik ga de taxis, of jullie zien nu de taxis oranje. En in de volgende video zijn ze zwart. Maar dat is dus niet zo. dikke drift Nou rondjes rijden wederom rood licht twee keer rood licht geen helm ja, zo, als je er Vandoor gaat uh, bericht voor alle waan. ik denk dat hij je kans heeft van ik uh, ja. gaan ze op beide vandoor door ofzo Als je gas loslaat sta je echt heel snel stil. Dus je kunt beter gas loslaten dan remmen. Zie je, dan glij je door, maar als je nu gas loslaat sta je in één keer stil. Oké, okay, staan blijven. Je wow. gaat gewoon meewerken. Ja? Stop. Ik stoop je naar boer. Oké. Saf de volgende voet. Maar we zijn sneller. Lekker in het rokje met het koude weer. Oh. Dat is een hoofdramme. En meewerken. Police. Stop Soort van raak denk ik. Oké, okay, nu is het klaar. Dan doen we maar op de oude manier. Meestal moet je gewoon dubbel E en dan stoppen ze wel. Ik vind het nog steeds een nadeel dat je gewoon. Tijdens het, het lopen uh, en tijdens een te voet of voor iemand staan niet gewoon op E of zo kunt drukken om hem te laten stoppen. Je moet echt meteen met een wapen richten. Goed, gaan we deze kan op, kan op. Hands are shaking, ja dat lijkt me redelijk logisch met uh, dit weer en uh, de kleding die je draagt. Iemand zei mij laatst van ja, ja je moet niet. Uh, van op moet je niet de institutionele inrichtingen laten komen. Maar dat is blablabla bla bla, dit dat. Ja, dat klopt. Maar ja. fuck dat police toch? Nee. Dat um, heeft ook weer zo'n redenen. Die heb ik ooit eens genoemd. Dat was geloof ik tot ik heb die vervangen voor een T6-busje. En toen crash je mijn hele game steeds. En zeg maar, de DJI uh, is zeg maar... Um, ja, of het is de DJI, of het is de uh, politie skin. Maar meestal is het DJI, hè. Dat valt me al op. Uh, niet zo wordt gezegd. Ik weet niet of die motor... Ja, mooi. Goed, de verdachte is uh, opgepikt. Ik heb hem niet gefouilleerd. Er rijdt hier ook nog ergens iets met een kapotte auto. Dat is ook gevaarlijk, hè? Ik weet niet waarom jullie ook... Dat is ook niet heel veilig natuurlijk. Hè? Dus we gaan hem hier aan de kant zetten. En we gaan kijken of we daar een brandweerauto auto moeten laten komen. Hallo. Hey. En wat hebben wij zien ondertussen? Kip man. Dat uh, is met je auto gebeurd man. Ja, je moet naar de garageagent. Ja, ik zie het. Kijk die banden. Kijk die motorens. Hoor die motorens. Kan hij nou gewoon die auto wegduwen door de sneeuwmat? Deed ik dat nou net echt? Nee, nee. Uh, ja, goed. Dat kan ze samen gewoon niet verder rijden. Dus stap even uit. En ik ga hem je weg laten slepen. En dat gaan op je eigen kosten worden. Maar dit kan echt niet. Uh, hoe die nu erbij uh, rijdt. Het is gewoon gevaarlijk rijgedrag. Dus de kosten van de berging. Die zal ik. Uh, Oh yeah, yeah. Die zal ik jou uh, als bekeuring tussen aanhalingstekens maar geven. En ik laat je taxi komen die jou meebrengt naar de garage. Dus uh, ja, fijn dag verder. En dan even fixen en clean. Ik heb het oprecht ook echt koud. Het is ook koud vandaag. Uh, dus ik, mijn, handen zijn, mijn handen zijn altijd koud. Maar nu zijn ze nog kouder. Want door de sneeuwwand. Oh ja, er wordt nog iemand Ja, wordt hij aange... Is hij net dood? Hij hey, is verlaten de Het is tot we in de noodhulp zitten. Ja, oh, wacht even. Dat zeg ik iets heel verkeerd. Uh, ik wilde zeggen, het is tot we in de noodhulp zitten. Anders had ik je aan de kant gezet. Maar het is eerder van... Het is tot ik nu even meldingen wil gaan aannemen. Anders had ik hem aan de kant gezet. Ik moet gewoon nog ergens op N drukken. Wie wil hem waar voordat ik heel veel moet rijden. Niet te hier. Nee. Over. Oh, ah, oké. Okay. Ja, het uh, twaalfml gaan de kijk nemen voertuig met pech langs de weg. Kijk, je kunt hier best gewoon hier je gas loslaten en dan sta je stil. Want als je remt, dan glij je door. Maar de enige nadeel is dat hij altijd door blijft rollen met uh, een automaat, een dikke RSC. Best veel plezier in de RSC, SC, RSC. RSC best veel plezier daarmee, denk ik, in de sneeuw. Ik had net een... Je hebt vier of vijf varianten van, uh, van deze mod. Uh, eentje is... Uh, sneeuw, geloof ik. Light Snow. De andere is uh, snow. Dan heb je snow en ice, en dan heb je iced roads. En um, ja, dat iced roads dat ging echt, dat gaat echt te ver. Dan glij je gewoon, dan kun je geen gas meer geven, dan glij je gewoon. En snow and ice dat ging ook al te ver. Dus ja. Uh, RS 7 staat hier. Uh, die heeft verschillende aanrijding gehad tegen de po Ah, ik moet even de voertuig uh, de Motor gaan bekijken. Hij is lekker binnen in zijn auto. Is Ja. Oh, oké, okay, doei. Goed, melding afgerond. Uh, het voertuig is uh, gecontroleerd door mij. Ik ben engineer en uh, ik zag dat er iets uh, los zat. Ik, zei, ik weet ik veel. Ik heb geen verstop van auto's. Uh, Wim wel. Dus uh, gelukkig kan hij verder rijden. Het is een beetje spelen natuurlijk, met, uh, met het gas en met de stuur, die rijdt eigenlijk onder invloed of die, uh, die zit gewoon te driften net zoals ik. Maar wat ik zei, het is een beetje spelen, een beetje gas geven, een beetje net op, op de rand van wegslijden rijden. Ah ja, natuurlijk. Je kunt hier niet stil blijven staan, dus je gaat maar volgen. Ik heb ze dus nog niet in het echt gezien, de B-klasses, maar ik, ik, ik zie heel veel foto's ervan. Uh, en heel veel agenten die je dan op Instagram en Twitter volgt, uh, die hebben ook allemaal al in die B-klasse gereden. Maar hier in Maastricht um, heb ik eens nagevraagd, maar rijden ze nog niet. Omdat hun relatief laat nog nieuwe Volkswagen's kregen. Dus de uh, vriend, waarom ga je dan nou vandoor als je me de hele tijd hebt gevolgd? Je had me net zo goed bij de afslag, als ik de afslag nam dat jij rechtdoor reed. Dan was je ook al van me af geweest. Um, de B-klasse komt natuurlijk als er een auto wordt afgeschreven, zeg maar. Um, of ja niet één, maar meestal ze rijden dan gewoon met. Uh, ze hebben bijvoorbeeld, ik zeg maar iets tien. Vriend, kom op nou. Je ja, bijvoorbeeld 10 Tourants. Nou daarvan zijn er nu twee. Twee uh, zijn dan nu uh, kapot. Ik zeg maar iets. maar nou, Dan gaat er nog eentje verder. En dan kun je zien dat ze wachten tot er drie kapot zijn en dan gaan ze pas die B-klasse bestellen. Dus in Maastricht heeft dat best lang geduurd. Waardoor je dus uh, nu pas binnenkort pas de b klassen gaat krijgen. De auto rijdt hard, ik wil niet zo heel hard rijden, omdat natuurlijk de sneeuw, kijk dan knal ik en niet vrond maar knijt als hard op die auto. Nou, als het te gevaarlijk wordt, uh, ik heb zijn kenteken niet. Nou, ik leid er rechtdoor daar, ik ga de remloos, eh, uh, gasloos remloos. Ah. Dit is moeilijk, maar nou, dat wist ze al die leuk wat doen. Je kunt het beste geloven, kijk als je echt recht op iemand afglijdt, rem los en gaan sturen. Want remmen en sturen, dat moet niet werken. Het is een ander dat ik een collega erbij vraag. Ik scheur hem. Nee, dezelfde dus natuurlijk. Ah, nee, ik had In de zijkant van hem. Samen even klem zetten. sneeuw al aan door het quattro systeem wat de audi heeft maar laat mij het toch voorop rijden wel een truc die heb ik laatst al iemand klem gezet dus die gaan we nu gewoon weer doen maar nu lukt het niet de audi is achtergebleven Als je eenmaal recht bent, dan kun je wel lekker gas geven. Maar als dan weer zo'n GTA-verkeer denkt van ik ga nu hier stoppen, recht voor Wim. Ja, dan ben je een lul, Oké, okay. nu gaan we. De klopt trouwens ook, ook niet hè. Het is een, een, een hele langzame sirene zoals de Volvo's uh, hadden. Dus denk ik net niet de helft van deze. Dus uh, doe je zoiets. Lekker uh, nu weet je precies wat ik bedoel natuurlijk door mijn impressie van de sirene. joh, idiot. Inderdaad, idiot. Nee, niet sneller, op, niet sneller. op, niet te snel op. Daarna is dat ding ook nog veel sneller. Dan dat ik gewoon fout gas geef. Een beetje geef, beetje geef. Ik wil hem echt niet op snel hebben. Uitstappen beide. Het is ja. een behoorlijke want het heeft echt geen zin met mijn... Uh, jij ook. Uitstappen. Handen omhoog. Oh dus twee police! man aangehouden en nee, hij wacht even. Ik ben aangehouden. Gewoon uh, wat je in het voertuig zat. gezet. Je bent onder arrest, je piece of crap. Denk niet bij me hebben aan ik mezelf kan bezeren ik kom er wel achter oké okay, niks, je blijft hier zitten goed jij ook ben aangehouden rijden waarschijnlijk onder invloed van de kamer voor Dat was ik bijna vergeten? Ik zie nu strong odor als alcohol uh, en uh, negeren stopt tegen gevaarlijk rijgedrag, uh, verlaten plaats ongevallen die allemaal heeft veroorzaakt, maar ja ik heb ook een paar veroorzaakt. Moet uh, jij ook ook even fouilleren. Ja dan vuurwapen bij. komt er gewoon erbij. Jullie gaan beide naar het uh, politiebureau. Oh, uh, worden voorgeleid. ...en uh, jouw voertuig uh, ga ik meenemen. Dat is gehoord. Daar komt de takelwagen. Hoi. En daar komt het transportje die ik even versneld hier laat komen. Even lekker mijn B-klasse gesloten uit de beeld. Oh, of, uh, deze. Oeh, meteen veel kouder, maar we gaan naar een melding van een persoon met een vuurwapen. Als we er überhaupt aankomen. Ja maar. Ja oké. Okay. Het zal allemaal wel aan mij liggen dat ik zo denk dat mensen raad doen. Ik zie de weg niet, dus ik rij maar gewoon wat. Als je er maar komt toch? Dat is mijn motto. Dan. dan rij je een konijn over, dan kan je me niet voorstellen dat hier nog konijntjes rennen. En als we deze heuvel opkomen joh. Nee. Rustig gas geven, rustig gas. Nee, dat dacht ik al. Gas geven, gas geven. Ja dit heeft sowieso geen zin. We gooien de handrem erop. Gas geven. Nou ja, maar omraden moet je nagaan met een B-klasse, moet, moet je bedenken dat het ook nog met een ambulance soms moet. En ik weet nog heel goed dat ik vorig jaar zal het dan wel zijn geweest, een een een E, nee wacht, even, een uh, T5 ambulance gebruikte. En toen kwam ik ergens ook niet de heuvel op. En toen hebben we de reanimatie niet kunnen bereiken. En staat er dan helemaal een heuvel? Ik zie hem ook niet. Ik ben dus een schil. Ik zet hier niet struiken, ik ga er gewoon langs. Vertrouwen voor de kant. als zweeft hij of zo? Hallo? Politie? Put the gun down! Put it down! Down! Wapen laten vallen! Oh, wacht even! wat de holy huh? ik schrok me helemaal kapot maar ik kon het verwachten ik hoorde iets in die struiken dit ging helemaal nergens over dat is het einde van wim um, maar wim uh, kan gewoon terugkomen f11 hoppa nee wacht even f11 steekvestje hoppa dat is Wim weer Mensen, mensen jullie bedankt voor het kijken met jullie een leuke video vond ik jullie graag over uh, twee dagen zullen we ervan maken ik denk dat het wel helemaal goed gekomen bij een nieuwe video um, ja, tot dan. Doei.